En dan willen we u hierbij uh, symbolisch uh, dit overhandigen en daarmee sluiten wij in ieder geval de compenserende maatregelen die wij getroffen hebben, die zijn nu gereed. Wat in 2010 nog onmogelijk leek, wordt in 2018 gewoon wel werkelijkheid. Niet meer tegen de natuur vechten, maar met de natuur samen bouwen. Dus we gaan dat voorzichtig doen en we gaan dat gecontroleerd doen. Maar ik wil vooral echt dank uitspreken naar al die mensen die er in die afgelopen jaren heel hard aan gewerkt hebben. 5, 4, 3, 2, 1, 1, Hier ja. ja, ja. een hele mooie 1, hè?